Ik wil heel graag Melle en Jonathan het woord geven over... de inzichten die data science en machine learning kunnen opleveren... en wat we daar ook mee kunnen, de potentie die dat heeft. Ik ben benieuwd. Yes, dankjewel voor de inleiding. Uh, nou, Jonathan en ik hebben ons... Uh, uh, hallo, ja, we zien <laughs> onszelf ook. <laughs> we hebben ons, <laughs> echt fantastisch dit... We hebben ons uh, hier mee bezig gehouden. Uh, en. Uh, moet ik even hierop drukken natuurlijk? Ja, nou, uh, het idee uh, uh, is als volgt: we hebben vooral gekeken van, uh, we zijn natuurlijk bezig om te kijken of we uh, uh, uh, prognoses kunnen maken van, uh, van de afvoer van het, van het afvalwaterdebiet. Uh, en wij hebben eigenlijk gekeken van in hoeverre kunnen uh, nieuwe technieken, zoals data science, machine learning, uh, kunnen die ons daarbij helpen. En, en, en wat levert dat dan op? Nou, hoe, uh, hoe hebben we dat gedaan? Uh, ik zal straks nog heel kort iets vertellen over uh, uh, uh, processtappen die we doorlopen zijn. Maar uiteindelijk zijn we eigenlijk tot twee uh, dingen gekomen. Uh, Eén is van hoe goed zijn kerngetallen en overige databronnen in staat om het afvalwaterdebiet te voorspellen. Uh, met de volgende gedachte. We hebben natuurlijk, er worden al allerlei prognoses gedaan. Denk aan... Uh, uh, bijvoorbeeld inwon of voor inwoners worden al prognoses gedaan door CBS. Uh, voor woningen worden al uh, prognoses gedaan. Uh, dus ons idee was eigenlijk van uh, hoe vet zou het zijn... als we uh, op basis van historische data... in staat zijn om met dat soort uh, uh, getallen... het, uh, het te kunnen, kunnen voorspellen of kunnen inschatten. Uh, want als we, als we dat namelijk gewoon vrij goed kunnen dan kunnen we die, uh, die prognosegetallen van bijvoorbeeld uh, inwoners uh, van CBS... Ja, die, die kunnen we dan gebruiken, die stoppen we daarin. En dan weten we ook voor de toekomst uh, hoeveel, uh, hoeveel uh, er op ons afkomt. Dus daar, uh, daar hebben we naar gekeken. En uh, eigenlijk een soort van bijvangst, maar uh, dat is dat tweede punt. Die bleek eigenlijk ook wel heel interessant om te kijken van... Uh, omdat we natuurlijk uh, alle rioolgema, of ja, alle zuiveringen uh, van heel Nederland hebben, hebben beschouwd, is het ook heel interessant om te kijken van, wat zijn nou die verschillen? Dus, uh, en hoe verhouden die, uh, die verschillende uh, zuiveringen zich tot elkaar? En dan is het vervolgens natuurlijk interessant om te gaan kijken, wat, wat zijn dan die verschillen? Uh, maar goed, daar zal Jonathan zal er straks uh, inhoudelijk meer over vertellen. Ik wilde deze eigenlijk ook even laten zien. Deze heb ik weer eens even onder het stof vandaag getrokken. Uh, ja, ik vind dit zelf wel een hele, hele sprekende mooie matrix. Uh, we gebruiken hem veel uh, bij, uh, binnen Datalab bijvoorbeeld ook uh, bij ons. Om uh, eigenlijk op basis van, uh, uh, ja het wordt veel gebruikt voor innovatieve projecten. Uh, om die te uiteindelijk te kunnen prioriteren. Uh, dus je moet dan denken aan uh, dat je een heel portfolio, we noemen dat dan een backlog hebt met, met allerlei, uh, allerlei wilde ideeën. Uh, ja, en dan moet je dan een keuze gaan maken van, ja, wat, wat ga je dan, uh, waar ga je dan mee bezighouden? Uh, nou, en daar is deze matrix uh, heel geschikt voor, want je kan op basis van, uh, van een aantal vragen, kun je die ideeën in zo'n matrix plotten. Uh, nou en dan zie je, zie je de effort zie je staan uh, op de x-as. Nou dat is natuurlijk uh, de tijd capaciteit uh, uh, die we erin moeten steken uh, om zo'n project te laten slagen. Uh, en op de y-as zien we de impact. Dus wat is dan de toegevoegde waarde uiteindelijk van zo'n project? Uh, nou, als je dan Projecten op die manier gaat. Uh, gaat in, in, in, dat, in die matrix gaat plotten. Uh, ja, dan zie je al vrij snel van. oké, okay, wat zit rechts onderin? Dus wat kost heel veel tijd, moeite. om dat te doen? En ja, is die impact is eigenlijk helemaal niet zo groot. Ja, dus dat zijn de dingen, nou, daar kun je je beter niet mee bezighouden. Uh, en dan heb je links bovenin bijvoorbeeld uh, de quick wins. Uh, dus. Door, door relatief weinig tijd, uh, capaciteit, heb je toch, kun je toch veel impact bereiken. Uh, nou, wij zijn natuurlijk, waren eigenlijk wel van mening dat met dit project dat we daar uh, zaten, uh, nou, dan mogen jullie straks zelf uh, uh, uh, nou, je mening over geven, of dat het geval is. Maar ik vind het wel interessant om ook. Uh, we gaan hier denk ik best vaak snel aan voorbij, zeg maar. Uh, en, je, en je kan je ook, bijvoorbeeld, uh, het triggerde mij ook om deze dus bij te pakken, omdat ik zie dat uh, voor die afvalwaterprognose, uh, ja, waterschappen doen het op, op veel verschillende manieren natuurlijk. De een die heeft er misschien, uh, die, die heeft er soms een hele FTE of meer voor over, terwijl de ander doet het, uh, ja, die, die besteedt er veel minder tijd aan. En de vraag is dan. Uh, uh, hoe nauwkeurig wil je uiteindelijk moet dat resultaat zijn? Uh, en ook, uh, hè, dus hoe, hoe, hoe meer rechts je gaat zitten, neemt je impact ook toe. Uh, en ga, hè, dus ga je dan ook daadwerkelijk uh, andere beslissingen nemen. Dus wat ik eigenlijk jullie even vragen: uh, van wat, wat is jullie inschatting? Of, hoe nauwkeurig moeten uiteindelijk, uh, moeten we dat, hè, want we hebben het natuurlijk over prognoses, dus dat zijn in feite natuurlijk gewoon voorspellingen in de toekomst. Hoe nauwkeurig moeten die zijn, uh, willen we daarop gaan acteren? Dus misschien kan iemand daar. Wat heb over je daarvoor he? al een maatlat die je wil meegeven, of is het een open vraag? Nou, een open vraag, maar uh, ik, ja, misschien in eerste instantie een open vraag. Kan ik daarna wel een, uh, wat van dingen toevoegen? Hoe nauwkeurig moet het zijn? Wie wil reageren? Daar wil ik wel op reageren. Uh, ja, ik zie uh, gemalen en, en, en zuivering zie ik als een middel. Een middel om de waterkwaliteit te, te beschermen. Uh, en daarmee is dus de, de meetlat van uh, werkt, de, werkt de zuivering wel voldoende en wordt je niet overbelast? Uh, en uh, dus vandaar dat is dan, uh, dus moeten we best wel nauwkeurig meten. En je, je kunt, de zuivering ga je ook instellen op bepaalde bedrijfsnormen, om te zeggen, van, uh, om, om de, de, de knoppen. Dus die zuivering is voor mij een, een, een, een punt dat je zegt, die moet bedrijfsmatig goed kunnen goed kunnen uitvoeren. Ja, dan Andere is kant... de vraag, wat is goed? Dus we hebben het natuurlijk over voorspellingen in de toekomst. Uh, uh, dus dan, dan misschien toch die maatlat meegeven. Van, uh, we hebben het over voorspellingen, hè? dus we willen bijvoorbeeld over tien jaar weten hoeveel er op ons afkomt. Mag dat, uh, wat, wat vinden we dan? Mogen we daar 50% na naast zitten? Uh, of, of moeten we toch al wat nauwkeuriger zijn? 50% of meer. Zet het ook in de chat uh, tegelijkertijd, dan krijgen we zo de analyse van Kees. Uh, Mark Lamers. Ik, denk, doet het zo? Ja. Ik, ik vind het wel een leuke vraag. Eigenlijk een vraag waar we mee hadden moeten beginnen. Maar ik denk uh, onderbuikgevoel 10, 20 procent kunnen we daarna zitten. Maar dat is ook afhankelijk van hoe ver we in de tijd kijken. En uh, ja, hoe ver weg je gaat voorspellen. En 100% nauwkeurigheid is een illusie. Want je, je, ja, je, je hebt het gewoon niet in de hand. Want je, kan, je weet het niet. Je kan een heel groot bedrijf uh, zich vestigen. En dan is alles totaal anders. Dus hoeveel effort willen we erin steken om een bepaalde nauwkeurigheid te behalen? Ja, Dat is een afweging. Ja, dus je, hè, dus je zegt nou, als we 20% afwijking uh, in de tijd. Nou, dat, dat zal heel mooi zijn, 10, 20%. Liever 10, ja. Berg Palsma. Ja, dat heeft denk ik ook met je investeringsbeslissingen ja. te maken. Als je, als je transportsysteem aan zijn uh, capaciteit zit. en dat is ook echt zijn capaciteit, niet, niet iets op papier, maar uh, netjes gemeten en onderbouwd. Dan wil je dit veel beter weten want als je daarmee een investering vijf jaar uit kan stellen, dan heb je een mooie slag geslagen. Ja, precies. Ik, ja. ik denk dat, dat je het inderdaad in, de, in combinatie met risico moet bekijken. Van wat is het risico als wij zoveel procent ernaast zitten, wat voor gevolg heeft dat voor consequentie. Twee handjes online. Uh, ga je gaan. Mark. Uh, ja, wat ik uh, kijk, dit raakt ook aan de aan die werkgroep onzekerheden natuurlijk. Ik, ik, uh, het hoeft zeker um, het hoeft wat mij betreft, um, want wat je al zei, die onzekerheid is er gewoon. Het, mooie, het, het belangrijke het belangrijk is dat je een inschatting kan maken van hoe onzeker zijn de getallen. Want Dan kan je er een, een kijk. Je hebt een richtlijn nodig, je hebt een verwachting nodig, maar het gaat er volgens mij om om juist de onzekerheid in beeld te krijgen op een of andere manier, waardoor je dus er dus een gevoel bij krijgt van hoe onzeker zijn ze en hoe ver zouden ze uh, van uh, af kunnen wijken. Maar je hebt een richtlijn nodig en uh, dus in die zin, um, ja, als, het over, als je 30 jaar vooruit kijkt en je hebt een onzekerheid van 100%, dan heb je 100% onzekerheid. Maar dan heb je wel een richtlijn waarvan je denkt waar het naartoe gaat. Ja, alleen de grap is nu juist dat, uh, dat klopt natuurlijk wat je zegt. Alleen uh, denk ik wel dat uh, uh, door meer, hè, dus dat is die effort... Door meer bijvoorbeeld bronnen aan te roepen of door, door uh, dingen toe te voegen of, of uh, een model nog beter te maken, ja, ben je in staat uiteindelijk om die onzekerheid terug te brengen. Dus dan is het alsnog goed om van tevoren wel na te denken. Uh, wat zijn dan die risico's? Hoe nauwkeurig wil ik het hebben uh, voordat je uh, uh, ja, daar helemaal op los gaat, zeg maar. Uh, en, ...en daar niet van tevoren over na heb gedacht. En uh, dat is ook het grote voordeel van... Uh, ...dat zoals Jonathan zo uh, laten zien ook. Omwille van de tijd ga ik ook door hoor. Maar uh, ook oh, nog één vraag? Ja. Nog uh, één uh, opmerking van Paul. Hallo, um, ik wil even de laatste twee sprekers ook nog uh, um, benadrukken inderdaad. Je, je weet niet wat je onzekerheid is totdat je daar aankomt, um, dus eigenlijk is het belangrijkste gedeelte is om, om een beetje het traject in te, te schatten, waarin je dan kan afstrepen wat er in ieder geval niet gaat gebeuren zodra je bij bepaalde punten in de tijd aankomt. Um, dus om vooraf te vragen van ja, hoe, hoe zeker moet je zijn? Um, is een, een vraag die je niet kan beantwoorden totdat je op bepaalde punten aankomt, waarin je kan wegstrepen wat, uh, wat onzekerheden waren. Uh, dus eigenlijk wil je zoveel mogelijk inderdaad die onzekerheden in beeld hebben, zodat je dan over die, die tien jaar waar je dan bij elk punt aankomt, wil je dan uh, kunnen afstrepen als iets uh, uitvalt. Als, als er een, een, een scenario is die er uh, zo en zo niet meer gaat gebeuren. Uh, dus. Het is een beetje de andere, de andere kant op. Je kan niet voorspellen wat je allemaal wat je onzekerheid gaat zijn, maar je kan wel invullen um, ja, wat er allemaal weg gaat vallen. Ja, dankjewel. Was het er nog, uh, nog iemand? Dat was het. Um. Nee, dan, dan, dan ga ik ook door. Nee, wat, wat ik nog wilde zeggen is: van dat, dat, dat is op zich wel. Uh, uh, het, het mooie van, uh, van, van. Data Science Machine Learning. Is dat je met dat soort modellen. vrij goed in staat bent om, uh, om, uh, uh, nou ja, om, om. Je onzekerheid, zeg maar. Uh, weer te geven. Uh, dus. Nou, daar dat, dat zullen we jullie in meenemen. Uh, Omwille van de tijd. sla ik de volgende even over. Uh, en dan gaan we naar het net inhoudelijke stuk en dan zal Jonathan uh, jullie doorheen uh, praten. Ja, dankjewel. Uh, goedemorgen iedereen. Uh, ja, zoals mensen zeggen, ik ga wat vertellen over wat we dan nou daadwerkelijk hebben gedaan of wat uh, ik voornamelijk dan heb gedaan. Dus uh, om te beginnen met uh, het, het overkoepelende idee. Het idee is dat we per uh, zuiveringsging uh, eigenlijk een hele hoop verschillende uh, getallen hebben, verschillende features zoals ik dat zou noemen, die dat gebied beschrijven. Dus uh, ik heb hier uh, ter illustratie een voorbeeld, dit zijn niet echte getallen neergezet, dat we hebben natuurlijk inwoners per gebied, maar we hebben ook andere eigenschappen als oppervlakte, hoeveelheid uh, woningen... En uh, dat zijn er in totaal wel 36. Die hebben we van het CBS gekregen. Dat is een nieuwe uh, verwerking van de CBS-data. Niet op basis van gemeentegebieden, maar dus zuiveringsgingen. En het uh, grote idee van het project is, kunnen wij die 36 eigenschappen gebruiken... om uh, het afvalwater te voorspellen op een gebied? En zo dus erachter te komen, hoeveel invloed hebben al die verschillende waarden? Is de manier waarop we het nu doen gegrond op uh, ja, de daadwerkelijke resultaten, zijn er andere eigenschappen die uh, veel toevoegen? Of is het zelfs mogelijk dat we misschien met minder wegkomen in het geval dat we een prognose willen doen? Nou nu, <laughs> ik zou zeggen Klein, maar er is misschien een beetje complex een kaart die uh, laat zien hoe die data precies verwerkt is. Um, Zoals ik zei, beginnen we met uh, de CBS-data, uh, die hebben we aangeleverd gekregen. Dat wordt uh, omgevormd naar Python, dat wordt ingevuld. Uh, dus natuurlijk hebben we hier en daar wat missende waarden. En dan uiteindelijk uh, hebben we die, zoals ik wel noemde, features. Dus dit zijn al die gebiedsbeschrijvende eigenschappen. Daarnaast hebben we natuurlijk de waarden voor de zuiveringen zelf. Die komen uit Z-info. Die worden daar opgehaald en die worden geageerd op jaarbasis, want we hebben het hier in dit project over getallen op jaarbasis. Dan daarnaast hebben we ook nog um, weer informatie toegevoegd, namelijk uh, zoals jullie wel zullen weten is het belangrijk om bij te houden welke dagen wel en niet uh, droog waren. Dat heeft natuurlijk een behoorlijke invloed... op hoeveel water er binnenkomt en ja, je wil daarvoor controleren. Dus dat is uit de WWB... gehaald en uh, toegevoegd aan de zet infodata om daarop te kunnen zeggen. En zo krijgen we eigenlijk... onze totaal, wat ik zou noemen, dataset om onze analyse op te doen. Zie je er nog even een overzicht ervan? Ja, we hebben dus die 36 uh, beschrijvende eigenschappen. En dan hebben we... Um, van al die gebieden ongeveer 220. Dus de, jullie zullen weten dat er iets meer zuiveringen dan dat zijn, maar... Uh, er waren een aantal waar ja, de voldata data miste of daar uh, CBS... waar er mismatches waren tussen Z info en CBS. Dat zijn dingen die natuurlijk altijd verbeterd kunnen. Dat zal ik uh, wel vaker zeggen tijdens deze presentatie. Er zijn altijd vervolgstappen om uit te voeren. Maar dit is een redelijk beginpunt. Uh, het is uh, genoeg om in ieder geval... wat, wat conclusies te kunnen trekken. Je ziet, er zijn wel... een aantal missende waarden, maar... dat zijn ook vooral missende waarden voor een paar eigenschappen die dus dan minder, minder belangrijk zijn. Oké, okay, uh, kort een, uh, een eerste analyse. Uh, <laughs> ik ga een hoop grafieken laten zien en ik ga proberen jullie er doorheen... te loodsen. Dus wat zien we hier? Wat uh, staat er gemiddeld dag DWA gedeeld door de bevolking? Dus als we een beetje inzoomen hierop. Ik ben blij nu dat ik deze inzoompointer heb, dat is wel heel handig. We zien hier uh, alle uh, rioolwaterzuiveringsinstallaties, En het is misschien nu niet heel belangrijk dat we echt op ingaan welke dat specifiek zijn. Maar wat de belangrijke hieraan is, is dat we zien dat over het algemeen. Uh, een redelijke consistente schaal is van. Ja, hoeveel dus uh, elke inwoner gebruikt. Want we zien een vrij grote, lange, redelijk vlakke lijn. Sommige gebieden lijken de mensen iets meer te gebruiken en sommige iets minder. En dan zijn we een paar, zijn we een paar uitschieters uh, aan het einde. Namelijk ja, deze hier. Wat zijn dit? Uh... <laughs> Beste schaal. Ja. En hier Zuidhoorn Zuid 2 en uh, Bennecon. Nou ja, voor degenen die misschien bekend zullen zijn met die zuiveringen, misschien kunnen ze verklaren waarom het precies is. Ik heb er wel eens uh, met mensen over gepraat, maar je mag je zijn eigen resultaten en conclusies uit trekken. In ieder geval kunnen we dus zien dat voor het meeste uh, grootste gedeelte dit redelijk consistent is. Dan hebben we ingezoomd. Uh, dit gaat over de positieve jaarverschillen. Dus wat ik hier heb gedaan is, uh, we hebben van vier jaar data uh, gekeken, oké, okay, van jaar tot jaar, hoeveel verschillen de jaren van elkaar. En dan heb ik dat allemaal bij elkaar gegooid en gekeken wat zijn de specifieke uh, zuiveringen waar dan in één jaar de grootste verandering is geweest. We hebben hier een vraag van ja. Bert Posma. Ja, een beetje scherpslijperij misschien, maar mm -hmm. pas op met, met je woorden, want je zegt hier wordt dus kennelijk per persoon iets meer water gebruikt. Nee, er komt meer water op de RBCD <laughs> aan en waar het vandaan komt, weet je niet. Zeker, dat is waar. Dat is waar. Maar het is natuurlijk, ja, omdat de data gedeeld is door de persoon, kun, kun je het zo interpreteren, maar dat is zoals je gelijk hebt uh, niet een goede interpretatie. Je, misschien zullen je merken, ik zit hier in een groep vol experts op een gebied... waar ik zelf in principe niet een expert op ben. Ik ben een data scientist, niet... een uh, real dus verbeter me als, het, uh, als ik iets gek zeg. En dan kunnen we hopelijk uh, samen met de data eruit komen... wat er nou eigenlijk de bedoeling was en wat nou eigenlijk de interpretatie is. Om door te gaan uh, met mijn verhaal. We hebben het hier dus over de jaarverschillen. En dat zijn, is in percentages. Dus uh, hier we gaan tot, uh, tot 50. En dan zien we dat er bijvoorbeeld in. Uh, hier hebben we Dongemond, <laughs> van 2019 op 2020 uh, een uh, ja, toename van 50% wel is in hoeveel die binnenkomt. En natuurlijk als je dit laat zien aan de mensen die werken op die installaties, zullen ze vast weten waarom dat precies is. Um, <laughs> ik zie hier ook wel mensen neerschudden. Ik neem aan dat er in een geval van zo'n grote toename misschien een groot constructieproject is geweest of een andere grote verandering in het gebied. Maar in ieder geval is het mooi dat we zo'n overzicht kunnen hebben van wat er wel niet allemaal is gebeurd en wat zijn de algemene trends. Als het gaat om al die verschillende installaties die misschien individueel wel redelijk weten wat er gebeurt maar niet. Uh, waar mensen misschien niet op een landelijk niveau naar hebben gekeken en ze allemaal naast elkaar hebben gelegd. En ja... Als uh, vervolg op die volgende pot, dit is eigenlijk die pot, maar dan uitgezoomd op alles. En dit vind ik wel een mooie pot, om uit te leggen wat we hier zien. Uh, hier zien we diezelfde verschillen van jaar tot jaar. Dus hoeveel procent toename, hoeveel procent afname is er op elke installatie van jaar tot jaar? En we zien eigenlijk een best wel mooie uh, ja, klassieke normaalverdeling hier. Dat betekent de meeste. De gemiddeldes nemen een beetje toe, dat is deze, deze streep in het midden van de, van de barplot. En dan zijn er wat uitschieters en, zo, en een aantal, uh, het meeste wat in het midden ligt. En op het algemeen kunnen we zeggen dat we elk jaar... een klein beetje groei hebben op elke zuivering. Dus... Ja, misschien is het verwacht opnieuw. Uh, dat laat ik aan jullie uh, over om verder te interpreteren. Maar we zien dus een constante uh, lichte percentuele toename. En in, in sommige zelfs een, uh, een veel grotere. En in een aantal andere ook een afname. We zien van alles wat verschijnen als we die data bekijken. <tosses> nou, hier komen we eigenlijk op het, uh, een van de belangrijke onderdelen van het, uh, van het project. En dat is dus ja, het... De, hoe voorspelbaar is nou dat jaar debiet en dan heb ik het zowel over het droogweer als over het uh, totaal debiet en ik, mij, ja mijn eigen gezicht staat ervoor maar daar rechts is denk ik het uh, DWA yeah. <laughs> en uh, links hebben we dan uh, en, uh, op de x-as hebben we dan het aantal inwoners. Nou, hoe prognoses natuurlijk nu worden gedaan is op basis van de inwoners en uh, ja. Wat ik heb meegemaakt is dat we in de waterschappen het op verschillende manieren van complexiteit doen. Bij sommige plekken wordt er meer gekeken eigenlijk direct naar het aantal inwoners. en Bij anderen wordt er meer gemodelleerd voor andere factoren die daarbij worden toegevoegd. Uh, maar in dit geval gaat het dus alleen om hoe goed werken die inwonertallen. Nou, en we zien natuurlijk dat er een behoorlijk directe correlatie is zoals we wel zouden verwachten. Ik bedoel het is een vrij duidelijke lijn van uh, links onder naar, naar rechts boven en dan... Daaromheen zien we dus, elke punt is een zuivering. Nou, wat is de, um, de, de waarde die, die MAPE, die daarboven staat, is de mean absolute percentage error. Dus eerder vroegen we al af, hoe goed is het precies die prognose alleen op basis van, van inwoners? Nou, uh, ongeveer 30% afwijking gemiddeld zit erin als we het over het jaardebiet doen en... 20% als we het over het droog weer hebben. Dat is natuurlijk wat we verwachten dat het, het droog weer het wel wat beter doet. Um, maar ja, we komen dus op het 20%. Dat betekent dat er natuurlijk een aantal uitschieters uh, tussen zitten. Maar we zien ook dat het, dat het wel meevalt en dat die algemene trends uh, best, uh, best te vergelijken. Dus als ik zou zeggen 20%, denk ik dat we daar wel van uit kunnen gaan dat de meesten ook echt rond die 20% liggen en dat we niet. Te maken hebben met een aantal die perfecte voorspellers zijn en uh, een aantal die enorme uitschieters zijn. Het, het is echt over het algemeen 20. Vervolgens gaan we door op het volgende punt. Ik zei al, we gaan kijken wat zijn die andere voorspellende, die andere eigenschappen van het gebied. Kunnen we die gebruiken? Uh, kunnen we daar meer uit halen om, om ja, daarop te verbeteren? Dat die 20 en die 30 die we net zagen. Um, hoe heb ik dat uh, gedaan? Nou, zoals ik al zei, we hebben die, uh, die getallen, die dataset, dat is eigenlijk hier links, wat ik in het begin liet zien. En dat is gewoon die grote rij van al die zuiveringen. Um, <tie> die worden vervolgens gebruikt om een model te trainen. In dit geval is dat een uh, random force regressor, voor die dat mogelijk willen weten. Verschillende modellen zijn wel geprobeerd. En... <tie> Dat model gebruiken dan uh, weer om die voorspelling te doen. Dat is opgesplitst in een uh, training en testfase, maar daar ga ik later op in. maar het, het idee is om een model te maken wat mogelijk ook dus kan worden gebruikt dan voor prognoses in de toekomst, als we geprognoseerde waarden hebben voor die kerngetallen. Dus stel dat wij weten of we een prognose hebben voor hoeveel mensen gaan er in een gebied zijn in de toekomst, uh, of dat we zelfs meer kernwaardes dan dat hebben kunnen we die dan opnieuw het model gooien om dan een prognose te krijgen van hoeveel afvalwater er in dat gebied zou komen. Dus eigenlijk, we modelleren gebieden, zodat we dan ook hypothetische scenario's zouden kunnen uh, doorrekenen. Wat we hier zien is uh, een resultaat van die, van, die, van die training. Dus ja... Uh, wat zien we hier precies? Nou, bij het trainen van zo'n model uh, gebruik je een gedeelte van de data om het model op te trainen en een gedeelte om op te valideren dat wat je hebt gedaan uh, correct is en dat je, niet, dat je op nieuwe data dat ook zou kunnen doen. En omdat we te maken hebben met vrij kleine hoeveelheid data, voor uh, uh, nou, data zijn dus doen, 200 voorbeelden is niet zoveel. Heb ik dat een hele hoop keer uitgevoerd met verschillende splits, dus verschillende data waar wel naar wordt gekeken, verschillende waar niet naar wordt gekeken. En dit zijn eigenlijk al die verschillende, wat je noemt, uh, trainingsruns, dus die verschillende experimenten waarin je dat doet. En we zien dat er gemiddeld, ja, <coughs> ook weer ongeveer die, die 20% uitkomt. Dus we hebben nog niet een uh, geweldige verbetering op gemaakt, misschien iets hoger dan, uh, dan daarvoor, maar in ieder geval weten we dat die resultaten betrouwbaar zijn. Uh, dit is eigenlijk wat ik net al heb uitgelegd. Misschien is het uh, beter als ik er nu... even langs ga. Nog meer technische... details over hoe het gebeurt. Ja, dit is wat ik net... Oh ja, uh, ik weet wat ik zou zeggen. We kunnen een model trainen op alle eigenschappen. Zoals ik net zei, dus je gebruikt al die 36 eigenschappen bij elkaar om één voorspelling te doen. Of je kan elk van die eigenschappen individueel bekijken. Kijken hoe goed... Is er alleen uh, de hoeveelheid woningen, of is er alleen alleen hoeveelheid uh, bedrijven in het gebied? Of uh, weet je, je kan alles eigenlijk apart er, uh, er doorheen laten gaan en kijken: nou, hoe, goed, hoe goed doen die het? En dat is wat we, wat we hier zien. Dus opnieuw zal ik uh, inzoomen om, uh, om het duidelijk te krijgen. Opnieuw staat mijn gezicht ook, jammer genoeg voor de topresultaten. <laughs> ik weet niet of we dat kunnen veranderen, maar. anders dan, uh, dan zal ik het maar moeten moeten vertellen. Ik, er, wordt ge, er wordt gekeken. Oké, okay. <laughs> okay, nou goed, dan ga ik door. Ik heb een tweede scherm gekregen. Ik hoop dat uh, uh, mensen die meekijken wel dat scherm volledig kunnen zien. Volgens mij wel. Nou, als we kijken naar wat er op deze lijst staat, dan zien we al iets wel grappigs. Uh, en dat is dat uh, bovenaan, en dit is dus een plot van hoe uh, voorspellend al die verschillende uh, eigenschappen, al die 36 features waren voor uh, het voorspellen van, die, uh, van het afvalwater. En bovenaan zien we niet hoeveelheid inwoners, uh, maar het woonoppervlak. Uh, en dat is wel grappig dat het dus net iets beter lijkt te werken, uh, gemiddeld. En ook een aantal anderen, uh, die komen daar uh, vrij hoog aan. En dan zien we op de derde plek inwoners dan. Nou, is het niet een gigantisch verschil wat we zien? En we zien ook dat er uh, een stuk meer onzekerheid dat is de zwarte streep die doorheen gaat rond. Uh, woonfunctie, dat wil zeggen dat... er zijn een aantal experimenten geweest waarin hij het heel goed deed... en een aantal waarin het minder goed deed. Dus we kunnen ook zien dat er een verschil zit tussen dus die verschillende gebieden... waar voor sommigen uh, het wonen op een vlakte heel voorspellend was... en anderen het juist niet zo voorspelbaar was. Maar gemiddeld dus was het waarschijnlijk voor sommigen zo uh, goed... dat het uh, toch bovenaan is komen te staan. En dan als we verder de lijst afgaan, dan is het wel redelijk wat we zien. We zien uh, ja, winkels, uh, onderwijs, uh, objecten, uh, industrie, kantoor. En ik denk dat een aantal van jullie nu ook al misschien denken, nee dat is al vrij algemeen als we het bijvoorbeeld hebben over uh, kantoren of bedrijven. Er zijn vrij veel verschillende type bedrijven en dat is ook meteen iets wat ik later wel bespreek, want dat is uh, natuurlijk een groot verschil waar je het precies over hebt. <tieks> En dan uh, nog een ander. Ik zei al net dat we natuurlijk op al die individuele features modellen kunnen trainen, maar ook op alles samen. En uh, de vraag aan het begin was natuurlijk, is het uh, voorspellend als we alles uh, gebruiken in plaats van alleen die inwoners? Hoeveel verbetering krijgen we? Dus is er iets wat we missen alleen op basis van inwoners? Nou, uh, niet zoveel, maar wel wat. Dus uh, wat we hier zien, helemaal bovenaan. Uh, ...is het model wat met alles is getraind en meteen daaronder zien we wat we al voor, op de vorige slide zagen, dat het uh, woonfunctie en de inwoners verder het meest voorspellend zijn. En we zien een klein, uh, kleine verbetering als ook overige waarden worden meegenomen. Uh, niet heel veel, uh, dus eigenlijk een van de conclusies die we ook kunnen trekken is dat inwoners inderdaad best wel goed werkt. <laughs> maar misschien dat we naar uh, aantal woningen of oppervlakte woningen in plaats daarvan moeten kijken. Alhoewel we niet een hele grote, uh, ja, niet heel veel missen. Dan nu wat conclusies over dit hele verhaal. Uh, want ik heb jullie hier wat laten zien. Er zijn wat meer analyses gedaan en er zijn ook nog veel meer analyses mogelijk. Uh, dus daar wil ik ja, nog eigenlijk uh, wat over afslagen. Zoals ik net al zei, inwoners zijn... Vaak de stabielste of woonfunctie uh, voor het voorspellen van het uh, totaal DWA. We zitten daar zo ongeveer 20% naast. En daarmee moet ik zeggen dat het gaat over dus 20% op het voorspellen van uh, het eigen jaar. Dus als je de getallen hebt van dit jaar, um, maar je hebt nog niet gemeten hoeveel uh, afvalwater er daadwerkelijk binnenkomt op een zuivering. Nou, door alleen die, die getallen kunnen we met ongeveer 20%. Uh, ...onzekerheid uh, voorspellen wat er precies gaat zijn. Andere eigenschappen zijn in dit geval niet zo relevant. Uh, als we dat allemaal bij elkaar gooien, dat is natuurlijk een hele bak... ...en een hele hoop extra moeite op uh, bovenop alleen die inwoners, dan wordt het iets beter, maar niet, niet heel veel. Um, maar er zit wel de mogelijkheid dat als we die eigenschappen specifieker maken... Dus bijvoorbeeld dat we het verder kunnen opsplitsen naar niet alleen bedrijven, maar dat we ook kunnen weten hoeveel agrarische bedrijven zitten daartussen. En uh, ja, al dit soort best wel belangrijke uh, verschillen tussen die, in, die nog binnen in die categorieën zitten. Dan kunnen we misschien wel die verbeteringen zien. Daarnaast, een ander onderwerp waar we wel vaak over hebben gesproken, is dat de zuiveringsgeschiedenis, zoals nu beschreven, zijn vrij groot... En uh, ja, zodoende dus zullen ze redelijk veel op elkaar lijken als het gaat om wat er in elk gebied zit. Omdat ze gewoon ja, vrij groot zijn. Dus ze zullen allemaal wel wat van alles bevatten natuurlijk. Nog steeds met verschillen. Maar stel dat we nou naar een nog kleiner gebied zouden kunnen gaan. Uh, dus in plaats van de volledige zuiveringskringen uh, kunnen we doorgaan uh, naar... Hoe heet het, de... De bemalingsgebieden. De bemalingsgebieden. Ja, inderdaad. Ja. Ik ben er vanuit. ja, Dan kan je je voorstellen dat we natuurlijk op zijn huis komen... ...waar er één gebied is waar misschien bijna niemand woont... ...of uh, waar juist alleen heel veel bedrijven zijn gevestigd... ...die uh, heel veel water gebruiken. Ah oh, ja, we zijn er weer. <laughs> Dat zou in ieder geval een heel mooi vervolgonderzoek zijn. Uh, iets wat ik denk dat, uh, dat heel interessant is. Uh, hopelijk hebben jullie een uh, beetje een idee gekregen van ja, hoe... je dus wel met dit soort technieken meer inzicht kan krijgen... in wat er in zo'n prognose kan gaan of waar... Uh, dat op gebaseerd kan zijn. Natuurlijk zijn veel van deze conclusies al bekend. want De prognoses nu worden gedaan op eigenlijk het aantal inwoners. Dus Ve is gebaseerd op het landelijk gemiddelde daarvan. Um, maar er is zeker nog meer te halen, denk ik. Uh, en zeker als we gaan naar uh, nog kleine gebieden of uh, mogelijke andere uh, features. En de hoop is natuurlijk dat we uiteindelijk kunnen komen op een eigenlijk minimale set. Dat we niet 36, maar misschien drie andere eigenschappen kunnen, kunnen uh, gebruiken. Daar prognoses van zouden kunnen hebben. We kan zien wat gebeurt er gebeurt als we weten dat er zoveel woningen of zoveel bedrijven in een gebied bijkomen. Kunnen we dan nog nauwkeuriger uh, voorspellen hoeveel water daar dan binnenkomt? Nee, dat is eigenlijk wat ik net heb gezegd. Nou goed, dan uh, ja, denk ik dat we over kunnen gaan naar uh, welke mogelijkheden zien jullie. Zijn er nog andere opmerkingen, vragen? Zijn er dingen die ik nog verder moet uitleggen, verduidelijken? Want uh, ja, het is natuurlijk een behoorlijk uh, praatje na een hoopje plots die ik allemaal heb laten zien. Dus ik kan me voorstellen dat. Ja, de, uh, mensen misschien uh, nog wat nadere toelichtingen willen hebben. Super, dankjewel. Dank jullie wel uh, voor deze uh, kijk in de keuken. Uh, ik zie een hele andere manier van prognoses maken dan dat we dat normaal doen. En eigenlijk in deze pilot al met een resultaat met een onzekerheid van 20%. Als leek zeg ik dan, dat is wel een quick win. Jullie daagden ons uit met waar zien we dat? Hè? Hoe interpreteren jullie deze resultaten? Ja, euh, nou ik daag jullie vooral uit om euh, boven die 20% te komen. Nee, nee ja, uh, nogmaals, ja, ik, ik denk dat het best vrij goed is, uh, vrij aardig is. En uh, uh, wat, wat, wat ik ook heel mooi vind, uh, dan zouden we die er even weer bij moeten pakken misschien. Even kijken hoor, gaan we even... Want je kan namelijk, als je, als je uh, deze, deze plot ziet, deze figuur ziet. Je kan per zuiveringskring uh, uh, of, of per zuivering. Kan je ook zien hoe goed die uh, performt, zeg maar. op basis van die inwoners. Dus uh, alleen op basis hiervan kan je al. Uh, uh, ook een, een, een hele goede aanname doen. van oké. Okay, als ik puur op basis van die inwoners. mijn uh, afvalwatergebied ga voorspellen. Uh, zit ik dan vrij goed? Uh, zit ik er hoogstwaarschijnlijk waarschijnlijk onder of zit ik er hoogst waarschijnlijk boven? Dus uh, uh, nou ja, dat, soort, dat soort conclusies kun je hier, kun je hier gerust uittrekken. Zeker als we over meerdere jaren deze data gaan, uh, gaan hebben. Uh, dan zie je ook nog uh, per jaar zeg maar, of dat, of dat uh, redelijk gelijk blijft of dat heel erg gaat verschuiven, wat ik niet verwacht. Uh, ja, dus uh, uh, nou ja, ik, ik, liet, uh, ik begon natuurlijk met het hele verhaal over die, uh, die mooie matrix. Uh, ja, dan zit deze voor mij zit wel in die quick win, uh, uh, omdat uh, ja, Jonathan heeft er wel behoorlijk wat tijd aan besteed, dat, uh, dat moet gezegd worden. Uh, maar in principe is het, is het uh, gewoon nu heel goed te repeteren en uh, uh, ligt dit er. En is het uh, een kwestie van die data erin kloppen en uh, kun, je, kun je dit soort analyses doen. En het mooie is natuurlijk dat we van CBS die prognoses krijgen. Dus uh, ja, kijk als er betere alternatieven zijn dan, uh, dan is dat natuurlijk altijd goed. Maar ik denk dat het, dat het op zich vrij aardig is. Dank, leuk. En, en heel, ik moet uh, heel erg op mijn handen gaan zitten om niet dan de fysieke verklaringen erbij te proberen te halen. Uh, de, de, de grondslag zou ik erbij willen halen, maar uh, even niet. Uh, jullie hebben jaargemiddelden uh, uh, bekeken en het zou het ook niet spannend zijn om, uh, dan met, met alleen de, de, de best verklarende variabelen, nu hoef je niet alles te gebruiken, ook naar uren of dagen te kijken. Want uiteindelijk, he, de gemaalcapaciteit, de transportcapaciteit uh, of verzuiveringscapaciteit maak je niet op een jaar gemiddelde. Uh, en ga je dan heel ver van die 20% afzitten, uh, dat, dat zou een leuke exercitie zijn, een spannende exercitie zijn. En zou je... Uh, op het gevaar af dat de dataset te klein wordt, uh, de pieken eruit kunnen halen en die pieken apart uh, uh, kunnen. Uh, waar, waar komt dat nou door? Uh, heb ik onvoldoende verklarende variabelen of uh, nou, zou je daar apart naar kunnen kijken? Ja er is natuurlijk heel erg veel mogelijk. Uh, um... We hebben nu natuurlijk op jaarbasis gedaan, omdat dat is gewoon de data die we hebben. En als we het uh, hebben over uurbasis, dan hebben we denk ik het meer over het modelleren van één uh, installatie zelf. Dus ik heb wel eens uh, dat gedaan. Ooit ik, heb ik vergelijkbare dingen gedaan waar we de neerslag meenamen en de historische waarde van een zuivering om dan uh, te voorspellen ja, waar, wat, komt er, wat komt er binnen op elk uur. Uh, dat was toen om Riof en water uh, te, te voorspellen dat werkt best redelijk, want ja, je kan gewoon... de normale piek voorspellen en je kan uh, zien hoeveel... ja, uh, wat, wat de voorspelling zou moeten zijn. Voor... Oké, okay, ik zal het kort uitleggen. Stel dat we alle dagen nemen waar het droog op is... en we trainen een model op al die dagen die droog is, dus we weten hoe droge dagen werken. Als we dan die voorspelling maken en dat vergelijken met wat er daadwerkelijk binnenkomt... En als er dan heel veel meer komt, ja, dan weten we dat dat waarschijnlijk van regen of riool vreemd is. Zeker als we bijvoorbeeld al uh, neerslag meenemen op model dat model wat we destijds hadden gedaan. Dan is het dus, het is, je weet dat het niet neerslag is, want het model kan met neerslag omgaan. Uh, dus je weet niet waar het dan vandaan komt. Dus zo heb je een, een mooie manier om riool water te, te voorspellen. Maar het punt is dat je dan op zuiveringsbasis zit, dat je eigenlijk één model voor... Die, die installatie heb je in plaats van eenmaal wat een gemiddelde van alle installaties doet. Um, maar ja, je kan, je kan daar natuurlijk uh, meer, meer en meer ja, kleine variaties en andere experimenten op doen. Uh, Mellen zei al eerder: het is wel ook mooi om te kunnen vergelijken hoe natuurlijk al die installaties zich tot elkaar verhouden. Als in welke zijn typisch, welke zijn heel atypisch. Als je die uh, dagen of nee, of in ieder geval de, de tijdschaal gaat knijpen, uh, krijg je dan veel meer variatie of blijft dat binnen die 20 procent? Um, ja, dat zou ik, ik denk ik denk dat als je um, op uurbasis op minuutbasis gaat voorspellen wat er uiteindelijk aan zuivering komt, dat je het best wel accuraat kan doen. Want je hebt heel veel data daarvoor. Kijk, zodra we we hebben het hier over het jaar, dus we hebben gewoon één. Sample per, per ding. in Onze hele dataset is maar 220 samples, maar... Als we op een zuivering zitten en naar die hele historie daarvan kijken... Ja, dan hebben we het al snel over, ik bedoel, als we op 5 minuten of 30 minuten basis zijn... kan je je voorstellen hoe snel dat toeneemt. Dus daar kan je uh, behoorlijk uh, nauwkeurige modellen op trainen. Heel goed. nog even In de chat staan ook nog een aantal vragen. Kees Broks. Uh, ja, François die vraagt of er ook naar gekeken is naar het drinkwatergebruik per, uh, per postcodegebied als parameter en hij merkt ook op van dat je het zou kunnen aanvullen nog met informatie over grondwateronttrekkingen en grondwaterstanden. Ja, het um, ding is, en zo hebben we hem nu wel ingestoken, is dat we echt wel vooral naar kenmerken hebben gekeken waar ook een prognose van is. Uh, zodat je hem ook echt als prognosetool in kan uh, zetten eventueel. Uh, dus je kan er natuurlijk allerlei kenmerken in gaan stoppen en dan wordt je model waarschijnlijk heel goed, maar daar heb je dan geen prognosegetallen van, uh, waardoor je hem niet uh, voor dat doeleinde kan gebruiken. Drinkwater hebben we wel naar gekeken, uh, maar dat bleek uh, uh, verrassend genoeg uh, uh, niet heel veel uh, toe te voegen uh, qua voorspellende waarden misschien wel goed om te zeggen dat we nu nieuwe getallen hebben gekregen van het CBS, van uh, Nederland dekkend uh, huishoudens, uh, drinkwaterverbruik, die we nog niet hebben meegenomen. Dus dat zouden we nog kunnen doen. Ja. Nou, Simone van Holst die vraagt ook daarover of die kentgetallen uh, van het CBS per zuivering al beschikbaar zijn voor ons. Bijna was het antwoord. Ik wel op de site van CBS. Hier in de zaal heb ik nog drie vragen. Ik, dat trick met, waarom was die drinkwaterverbruik? Uh, heb je daar een uh, gedachte bij waarom dat niet klopt? En niet bruikbaar was? En niet dat het uh, niet bruikbaar is, het is dat het op jaarbasis gewoon niet, niet echt beter lijkt te presteren. Uh, ja, waarom is inderdaad een. Je zou denken dat het er, er direct aan, aan correleert. maar. Um, Blijkbaar correleren invloeders sterk genoeg ja, in Ik denk dat een groot deel van die afwijking ook komt omdat uh, als je kijkt naar het drinkwaterverbruik van bedrijven, uh, die nemen ook vaak vanuit hun eigen bron water in. En ik denk dat daar een, uh, een uh, mismatch zit. Heel goed, de verklaring is nog even zoek, maar we gaan door naar, uh, volgens mij uh, Fred. Ja, Fred Takker, je had ook nog een vraag. Ja, ik zag wel voor... Uh... Voor de, voor de kansen. Er uh, werd de Riolingsgebieden genoemd. Ik denk dat het met name uh, in eerste instantie de rioolgemalen een, uh, een mooi onderwerp kan kunnen zijn, omdat we daar natuurlijk ook prognoses van maken en daar ook de, de data voor uh, beschikbaar is. Um, daarnaast denk ik, wat, is er misschien een, een kans om uh, de bedrijfslozingen vanuit informatie vanuit de belastingkantoren misschien toe te voegen, dat dat een onderwerp is, uh, waarin je misschien de ja, ik denk dat die wel van invloed zouden kunnen zijn op deze waarden. Uh, maar ik ben heel benieuwd. Dus... Ja, ik, ik kan me voorstellen dat het zeker van een is als we die al hebben. De uh, vraag is altijd of we het consistent hebben natuurlijk. Uh, want ja, als we een, een mooie lijst met, met lozingen hebben, hebben we die uh, voor al die 220 uh, um, zuiverings, zuiveringsinstallaties nu. Uh, als we die set nog moeten bekijken, als we het hele probleem anders opstellen, dan is het misschien wel bruikbaar. Maar bijvoorbeeld in de manier van, zoals we het nu hebben gedaan, zouden we dus voor al die installaties uh, dat moeten hebben. Uh, en anders dan komen we op een heel kleine dataset. Misschien ook even als toevoeging op de, op de grondwatergegevens. Uh, misschien is een seizoensinvloed, dus een, dat dat nog even, dat dat een onderwerpje kan zijn hierin. Heel goed. Ik wil eigenlijk kijken, want hier kunnen we, gaan we vast op door. Er zit veel potentie in deze methode, maar we hebben ook een webinar uh, tijd afges eindtijd afgesproken, daar, daar gaan we nu, die gaan we nu bereiken. Dus ik kijk even rond of er nog een urgente opmerking, suggestie of vraag is die echt hier het podium moet hebben. Rien de Ridder. Nou, dat weet ik niet. Maar ik vroeg me wel af... Als ik het goed begrijp, bekijken jullie alle data van alles bij elkaar in hoeverre en dan kom je tot die 20%. In hoeverre is de omvang van de data niet eigenlijk gemiddeld dan uiteindelijk niet helemaal de goede? Dus hoeveel variatie zit er in die 20% als je naar alle zuiveringen kijkt? Want jullie lieten dat plaatje zien. Je hebt zuiveringen die heel weinig en heel hoog zitten. En hoe varieert dan die 20%? Dat vind ik wel een interessante. Ja, ik, volgens mij noemde ik het ook al kort in de, de presentatie zelf die 20%. Uh, is wel voor de meeste zuiveringen van toepassing. We hebben niet een situatie waar er veel uitschieters en veel uh, heel goed voorspelbare zitten. Dus ik denk dat in dit geval het gemiddelde ook hetzelfde is als de, de median ongeveer. Als in dat de meeste op die 20 liggen en dat er dan een aantal zitten die daar, die daar uitspringen. Um, maar ja, dat is zeker nog iets waar je, waar je nog een paar extra plots zou kunnen maken. Om dat duidelijk te maken hoe dat, hoe dat precies zit natuurlijk. Er zijn uh, in dit soort projecten eindeloos uh, veel van dit soort andere factoren inderdaad... waar je rekening mee moet houden als je die data presenteert. Dus dan, daar heb je zeker gelijk in. Um, wat ik weet van het project, in ieder geval kan ik zeggen... dat die 20 voor de meeste zuiveringen representatief is... en dat er uh, ja, een aantal tientallen uh, uits, uitschieters zijn, denk ik. Dank je wel. Uh, dankjewel Jonathan en Melle. Voor jullie dadelijk ook een presentje. Uh, bedankt voor je inzet en het delen van jullie kennis. Uh, volgens mij, data science heeft potentie. Uh, in ieder geval niet om zomaar uh, aan voorbij te gaan, want het uh, brengt ons op een hele andere inzichten. Misschien wel de quick win um, uh, hierop. Um, dit was een het tweede uh, webinar deze ochtend, uh, 7 december 2020... over het programma afvalwaterprognoses. Uh, wij gaan zo een korte break doen... Uh, en over tien minuten ongeveer door met uh, onzekerheid van prognoses. Dat hebben we al een paar keer gehoord. Inge van der Velden neemt ons daarin mee. Uh, maar voordat we daarheen gaan, uh, maak ik jullie nog even attent op de inschrijfmogelijkheid... Uh, voor het uh, volgende fysieke event. We zijn op 25 januari... Uh, volgend jaar, uh, na alle kerstborrels. Welkom bij Waternet in Amsterdam om te spreken over... Damo AWK, de geoserver... Uh, Zuiveringseenheden, standaarden, Z-info. Eigenlijk gaan we de diepte in vanuit de afvalwaterprognoses naar de IT-kant. Dus uh, ga, zou ik zeggen, uh, direct uh, even in deze pauze naar stoa.nl, de agenda. En daar zien jullie op uh, 25 januari het inschrijfformulier. We hopen jullie allemaal dan te zien, want dan ontmoeten we elkaar weer live. En uh, kunnen we doorpraten over wat het hier uh, brengt. Het leuke is, neem dan ook je onverwachte collega's mee, vanuit de IT, de Gishoek, de datamensen... die misschien niet direct hier aan, aan uh, werken. Jullie hebben van Jonathan gehoord, hé, je hoeft geen afvalwater-expert te zijn... om hier een goede bijdrage aan te leveren. En dat helpt misschien ook jouw collega over de streep om hier naartoe te gaan. Uh, dank voor nu. Wij gaan even pauzeren.